Er was eens dus een meisje, genaamd Lonneke, die een dagje aan het werk ging als financieel-administratief medewerker. Maar wel in een sprookjescamping, samen met Daniel. Daniel, jij bent financieel-administratief medewerker, ja, maar wel op een hele bijzondere plek natuurlijk. Ja, zeker. als je s morgens aankomt en je ziet bijvoorbeeld een kikker op een kar rijden, dan heb je slecht geslapen, je bent gelijk vrolijk. En waarom, waarom rijdt er een kikker op elkaar? <laughs> ja, die gaan bijvoorbeeld broodjes rondbrengen bij de gasten. Ja, het klinkt nu al als een sprookje, maar laten we het park op gaan. <laughs> en het meisje en haar prins liepen samen naar zijn kantoor. Ah, zo word ik die vaak genoemd. <laughs> Welkom op het mooiste plekje van het land. Dat is het hier zeker. <laughs> Kom maar binnen. Dit is mijn uh, werkplek. Ah. Oh. Hey, en is het nou zo dat een financieel administratief medewerker eigenlijk gewoon een boekhouder is? Ja, in feite wel. Zeg nou iets heel snel. Je legt uh, gegevens vast in de administratie inderdaad mm -hmm. en uh, in de boekhouding inderdaad. Ik heb zelf ook een boekhouder en ik denk altijd, ha, ah, hoe doe je dit allemaal? Wat maakt het voor jou nou zo leuk? Ja, het mooiste is als je smorgens binnenkomt en je gaat de banken boeken en uh, je ziet weer wat er binnenkomt in, de, in het bedrijf. Mm -hmm. Cijfers illustreren uiteindelijk of er geld wordt verdiend. Het klinkt saai, maar het is niet saai. <laughs> dat komt allemaal bij jouw werk, kijk je? Zorgen dat de ingaande geldstromen en uitgaande stromen goed verwerkt worden. Zodat er een goed beeld is van uh, wat, er allemaal, uh, wat er allemaal gebeurt zodat, ook, uh, mens, zodat je ook mensen kunt informeren of ze nog wel moeten betalen, bijvoorbeeld. Ja, eigenlijk ben jij dus een beetje de overkoepelende werking van het financiële plaatje. Daar komt het wel op neer. Ja, Nou, ik wens een betere administratie en ik weet zeker dat het ook de wens van mijn boekhouder is. Wat zijn nou drie tips om je administratie beter bij te houden? Bewaar belangrijke documenten als bonnen en uh, contracten. Betaal via automatisch in Kasso de vaste maandelijkse lasten als huur. <lacht> Eén keer per jaar een administratief dagje. Lijkt me prima. Je <lacht> we'll you know ziet ook allemaal van die blije vaders meelopen in een nieuw optocht. Het, het, het leuke hiervan is gewoon iedereen heeft gesierd. <lacht> ja. Oh, je verkoopt ijsjes. Ja, ook nog. Ja, hij, wacht, <lacht> hij haalt wacht, mensen wacht. over om ze te kopen. <laughs> dat zat mooi. Ja. Okay. Dan gaan we nu een uh, in doen, daar kun jij mooi mee helpen. Met, met welke programma's yes. werk je allemaal? We gebruiken Stratech voor de reserveringen. We gebruiken Cashweb voor de financiën. En uiteraard werken we ook veel met uh, Microsoft Office. Uh, met name Excel en af en toe Word. En Outlook natuurlijk. Ja. ja. En in uh, Cashweb ga ik hier nou uh, via een oefenmodule. En uh, dat is fictief. Laten zien hoe het in zijn werk gaat. om een, uh, Stuk van de snackbar te boeken. Omschrijving. Omschrijving snackbar week 27. Snackbar week 27 Dat klinkt echt fantastisch. Dat klinkt echt als mijn lievelingsweek nu al. Snackbar de hele week, week. snackbar. <laughs> ja, maar daarna komt week 28. Dat wordt de hele week fitness. Hè? <laughs> Wat fitnessweek. En nou F6. Nou doe je F6 en dan gaat hij alvast uitrekenen. Huh? Ik ben heel blij. Gaat hij zometeen automatisch de BTW eruit rekenen? Dus dan hoeven we dat niet allemaal weer opnieuw uit te rekenen en in te tikken. Want wij boekhouders houden niet voor saai werk. Nou, de pizza's zijn ingeboekt. Zalonneke, even high five. Als financieel-administratief medewerker moet je heel accuraat en nauwkeurig zijn. Integer en goed met cijfers om kunnen gaan. En je moet ook hele goede computerskills hebben. En ze leefden nog lang en gelukkig. Vol met goede jaarcijfers.